De baard op je beeldscherm. Welkom, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe trainingsvlog. Um, wat ik even wat wil vertellen voordat ik hier aan ga beginnen en voordat jullie de video te zien krijgen. Um, Mitchell, die komt zo hierheen, is leuk, die trainen we mee. Die hebben jullie een keer in vlog 4 of zoiets plus, minus, ik weet niet meer precies welke. Hebben jullie die ontmoet? Staat ook in de titelnaam. Um, hij gaat over twee weken, één week, uh, ongeveer op vakantie en hij is zoiets van... Raymond hey jij gaat vandaag zware gewichten doen, zware PR's zetten, ik wil even meedoen. Um, hij heeft het nog niet echt gezegd, hij heeft het een beetje doorlaat gegeven, maar is een kans dus dat hij meedoet. Uh, hij is eigenlijk nog meer power, nog meer wilskracht en nog meer... Um, nou wilskracht wil ik niet zeggen, maar nog meer gewoon... Um, hij, ...hij houdt van lekker zwaar trainen en kent soms zijn eigen grenzen niet... En dat is natuurlijk hartstikke mooi, dat versterkt elkaar lekker, Versterk versterkt mij en ik hem, noem maar op. Alleen, we weten inderdaad dat als we de uitvoering zien, dat het niet altijd helemaal perfect is en dat het niet altijd helemaal goed gaat. En kopieer dat dus vooral niet. Dat moet je niet doen. Het is gewoon alleen even kijken hoe ver komen we vandaag. En ja, het is gewoon leuk trainen natuurlijk op die manier. Um, hij raadt daarna, als hij terug is van vakantie, weet je, hij sloopt zichzelf nu eigenlijk even, gewoon even kijken wat hij kan. En dan daarna heeft hij over vakantie en dan begint hij natuurlijk weer gewicht te lageren en dan bouwen we alles gewoon weer netjes op. Het tweede ding is dat de overheadpress, die hebben jullie in de vorige vlog gezien, die lukte in de vorige vlog eigenlijk al niet. En dat was dan GPR, dat was een volumedag, dus de, de zorgen dat ik daarop, mijn lichaam daarop een klap krijg en dan een paar dagen herstellen en dan zien jullie deze vlog. Ehm... Um, die overhead press die lukt al niet eigenlijk. Nou, ben ik vandaag. Ga ik vijf setjes doen met één herhaling voor alle oefeningen. Uh, ook voor de overhead press. En ik denk, ik hoop eigenlijk dat ik het haal. Maar ik twijfel wel echt heel erg. Want het is echt loodzwaar die overhead van mij. Um, ja, that en um, dat is het eigenlijk. Dat is het. Dan ga je zien in 4, 3, 2, 1. komt die. De video is natuurlijk nu wat anders ingedeeld dan normaal. Ik zal eerst mijn vijf herhalingen laten zien. En daarna een paar squad herhalingen van Mitchell. Alleen ik moet wel eerlijk toegeven. Ik ben nu de video aan het bewerken. En ik ben erachter gekomen dat ik de vijfde herhaling niet heb gefilmd. Dus sorry daarvoor. <middels> Dat is ook gewoon weer easy. Easy! Die overheadpress hebben ook zo gaat. En dan die deadlift ook nog. Bij Mitchell hebben we het iets anders aangepakt. Wat je nu ziet zijn er nog steeds twee opwarme herhalingen. En daarna zijn we in vier setjes naar zijn uiteindelijke PR toe gegaan. Ja, door, door, door, door. O, netjes. En hierna gaan we door naar de overhead press. En het was de bedoeling om vijf herhalingen te maken met 51 kilo. En let maar op hoe dat gaat. <middels> A -ing. A -ing. Zoals jullie begrijpen was ik daar erg tevreden mee. Um, in de volgende vlog gaan jullie nog de bench zien. Um, dan ga ik daar ook weer even een max op. Dan weet ik waar ik op ben geëindigd. Het is dus een mooi einde van het programma. Begin ik dus een nieuw jaar, een nieuw programma. Um, dus jullie gaan hierna nog één vlog zien. En de video daarna dat wordt een upload video over uh, wat mijn doelen zijn. En ik weet dus goed waar ik bij geëindigd, wat ik kan en wat de numbers to beat zijn. Nu gaan we door naar Mitchell, die heeft in vier pogingen geprobeerd een nieuw PR te zetten. Grompie! Je hoofd. Dus je gaat eerst billen aanspannen, die komt omhoog en dan op het moment dat hij boven je hoofd in is, gelijk hem terug ja. Nou, Nu kom je naar achter en dan blijf je eigenlijk hangen. En dan laat je heel kracht liggen. Nee. Dus achter, voor. Ja. Dat is wat je doet. Yes, dat. Ja. Alleen ja, weet je met zoveel het lastig om het. Te ja, het is nou blijven lastig blijven. Tijdens, tijdens, tijdens een zware poging is het niet het juiste moment om dit te oefenen natuurlijk. Moeite, moeite. Sorry, het maakt niet uit dat het niet uit Dat maakt helemaal niet uit mezelf, ik kan echt 52 52,5 voor de Max. Dus Max, het is niet anders. Ja, het was zeker een goede poging, maar inderdaad, het is niet anders, het is niet anders. Mitchell weet nu. Waar hij is geëindigd, waar wat hij kan, en dan kan hij voor het nieuwe jaar weer nieuwe doelen stellen. Um, nu gaan we door naar de deadlift. Hij gaat in twee herhalingen een nieuwe PR zetten, en daarna komen mijn in vijf herhalingen. Het algemeen ben ik tevreden over alle lifts. De volgende vlog zien jullie nog drie PR's. De overhead die staat nu vast op 55. En de volgende vlog zien jullie nog een squat, een bench en een deadlift. Weer drie PR's. Ga ik vanuit, hoop ik, aan de hand daarvan van al deze gegevens ga ik mijn nieuwe schema opstellen. Maak ik dus weer een aparte video over waar ik hier wat dieper over inraag. Ga ik nieuwe doelen stellen en dan gaan we kijken of ik die de komende weken kan verbreken. En zoals altijd bedank ik jullie echt weer hartstikke erg voor het kijken. Ik waardeer het echt super erg dat jullie kijken. Bedankt en tot volgende week.